een soort uh, bad met allemaal harten. Nou, ja. <laughs> 700 harten en uh, ja, ja. Ja, voor ons was het gewoon echt uh, ja, gewoon over, over, overweldigend. Ook, echt. Ik ben Ines Witjes, ik ben van uh, ons land, ons lu wij uh, zijn de mensen van het hongerstakingskamp ja. en uh, daar hebben we tien weken gestaan en daar hebben we de samenwerking met Code Rood ook echt uh, ervaren. Wat wij eigenlijk aan het doen zijn is dat wij uh, willen verenigen, dus we willen alle groepjes die er eigenlijk al zijn, hè, zoals het Groningen Gasberaad en de Groningen en al die uh, groepen die wij willen eigenlijk gaan verbinden dat is eigenlijk wat wij aan het doen zijn wij oh, ja. willen verbinden dus dat iedereen met de neuzen dezelfde kant op komt en dat we één blok gaan vormen en daar maken we dus ook echt wel uh, progress in dus dat is wel heel mooi ja, ja maar met de, de hele actie voelen wij ons natuurlijk gewoon wel heel erg ondersteund en ja. voor ons een boost om ja. absoluut uh, verder te gaan. Want ja, als jullie weggaan, ja. dan zijn we weer uh, op onszelf teruggeworpen. Maar het feit dat, dat Code Rood dit heeft georganiseerd, ik moet zeggen, ik, een team plus voor de organisatie van Code Rood. Ja. Echt ongelooflijk goed. Ja. Dus uh, ja, wij zijn heel blij met Code Rood. Absoluut, ja. Wij zeggen altijd dit tegen de mensen die bij ons komen hier, in het gebied echt. Uh, neem ons mee in jullie hart. Dat is wat we graag willen. En draag het uit.